Hey sintje. Oh sintje. Hey Masha. Hey. Hey Masha. Oh Masha. Dat is lekker Masha. Hey. Oh Masha. Goed zo, Mascha. De andere vindt dat ook wel interessant. Hé hey, Bem Bem. Hé hey, Bem Bem. Hé. Hey. Ho, oh, Brabantje. Sintje. Mascha. Hé, hey, Mascha.